Ja, we hebben eigenlijk een Nederlandse primeur. We hebben de AM Vision machine uh, hier staan. Die hebben we op de Formnext in Duitsland gepresenteerd. maar Hier staan we voor het eerst in Nederland. En het is eigenlijk een manier om het 3D te printen. Goedkoop te houden en lokaal te houden. Herkent objecten. Dus je ziet hier een lopende band doorheen lopen waar je steeds een ander object op ziet liggen. En hier op het scherm zie je steeds het object wat wordt herkend. Wij komen al meerdere jaren tijdens de Ripper Pro en iedere keer verbaas ik me wel over dat wij weer nieuwe mensen ontmoeten die geïnteresseerd zijn in 3D-printen. Dus ook vandaag hebben wij weer nieuwe potentiële klanten ontmoet. Rapid Pro 2019 my name is Gunga Kara from company EOS I'm the chief digital officer and I'm leading the unit additive minds and what we do here is we help companies moving from zero to hero and this is what I've seen here also during this fair during the events here at the Rapid Pro it's all about bringing competencies to engineers and making them capable to drive the new innovations with additive manufacturing and we have here really great great solutions where companies showcase that and happy to be here and to see that additive manufacturing is growing.